En de scheidsrechter fluit daar voor de eerste maal. Hoge bal in de richting van Benjamin de Romeillon. Vrij traditionele opening van uh, DVS. En nu dan Tim Bloemendaal. Maar DVS neemt over. Maarten van Dijk ziet er gevaarlijk uit. In het schrapsopgebied. Oh, Adriaan kruisheer. Hoekstra. Goed eronder uitgevoedbald uh, van Terleden. Zoeken nu diepte richting uh, Haarman. De bal die komt ook aan. Dit is 1 tegen 1, weinig rugdekking. Hij zal voor het schot gaan. Goede mogelijkheid uh, voor uh, Haarman. Zeker, eerste mogelijkheid uh, van de wedstrijd misschien ja. wel. Ja. Keurig uitgespeeld uh, vanuit achter. Mooie beweging, ja. Hoekstra. Goed. Haarman. Ja, prachtig gespeeld, Ter Daar uh, ontsnapt DVS. Eén man voorin. Noah Marti. Ella Hij Scoorde vorige week, hè, mooi goal. Scoorde ook in de uitwedstrijd uh, tegen Terleden. Precies. Toevallig. Stef Nijland. Mooie beweging. Jeremy Jonker. Romeon. Ja, ja, van de lijn gehaald kun je wel zeggen. Walraven, die was de rechtergaan denk ik. Uh, de keeper uh, goed geassisteerd. Ruimte aan de andere kant bij Hoekstra. Bezetting ook voor de goal. Die bal uh, gaat maar rakelings naast uh, de paal. Dat had hem zomaar kunnen zijn. Haarman. Hoekstra komt uh, hoog. Blommendaal naar Arroyo. Nou, Marti kan daar uh, net bij. Ja, dat wordt hem. Het buitenspel. Het is uh, een doelpunt. En dat is, uh, volgens mij was het uh, Melvin van Stijn. Remyon. Duidelijke overtreding. En een gele kaart. Voor de nummer 16. Biedt zijn verontschuldiging aan. Maar Benjamin heeft daar voorlopig even geen behoefte aan. Want hij heeft zeer pijn. Melvin van Stijn was dat. Zou een mooi moment zijn. Zo vlak voor rust. Geeft de burger weer wat moed. komt hij? Aanloop. Schot. In de muur gesmoord. En in het gebied waar de bal is en waar naartoe gespeeld wordt, daar. Uh, is wel wat beweging, maar voor de rest. Uh, er is er niet zoveel verrassing momenteel. Nu misschien. Rumion op snelheid kan hij daar nog bij komen. Hij loopt de walraaf in de rug en kan hem binnenhouden. Moet hem gaan afgeven. Ai, dat is de beste kans uh, van de hele wedstrijd uh, voor DVS. Goede loopactie. En uh, ook de bal is goed. Zo is lastig voor. Uh, ja, dit gaat goed. Kan die. Ja, nee. Achterbal. Ik kon niet helemaal goed zien hoe dat ging, maar het was Stef Nijland die hem uh, richting de goal kreeg. En uiteindelijk uh, Maarten van Dijk uh, zou het dan uh, het laatste zetje naast de paal hebben gegeven. Tweede goede mogelijkheid van uh, heel dichtbij. Dit is goede bal. Stef Nijland kan hier rustig blijven. Dat is iets te rustig. Dat is een hele goede kans. Evre, hij wil naar voren. Hij gaat naar voren. Roemion, dat lukt. Kan hij er voor langs kruipen? Dat lukt. Nou, gewoon hem maken. Tegen de handen van Mark de Vries aan. Weer een goede kans voor DVS. Goede bal van Evre, diepte gezocht. En gevonden bij Roemion. Jonker, Anikora. Goede opzet. Kan ook net Wil Willem uh, punteren, maar ook deze uh, kans gaat er niet in. Jonker. Goed. Van uh, Stef Nijland. Nu uh, zoeken naar uh, afspeelmogelijkheid. Stef Nijland. En hij legt hem binnen. Heerlijk. 1-1. Die hebben we nodig in deze fase. Bekeken. Afgewerkt. En... Uh, Goed van uh, Kenneth Aninkora. Veenhoff speelt een uh, moeilijke wedstrijd. De Ruimte is klein ook daar uh, waar hij een beetje voetbalt. Evren. Zoekt Kruiseer. Kruiseer uh, op zijn verkeerde benen aangespeeld. Gaat zelf uh, proberen af te. Oeh, dat nou, een in tweede instantie. Kreeg hem bal voor zijn goede been, maar in de tussentijd dat er, was er eens gemaakt. En die eerste poging met links was wat minder. Nu alle ruimte voor uh, Kruiseer. Staan, maar goed is. Jonker kan uh, gaan draaien. Deze bal is ook goed. Ruimte voor uh, tweede paal. Oh! Kruiseer. Een beetje tussen een schot en een, uh, een voorzet in. Peter gaan we ze denk ik niet meer krijgen. En uh, houdt er ook mee op. DVS uh, en um, Terleden delen de punten. Er vallen er een paar op de grond. Van vermoeidheid.